Hij nou, rijdt over twee baans, slingeren, stop voor zet ik aan, oh, hij knalde hem, heb je stop voor, ja, nee. ik laat hem meteen zijn motor uitzetten zetten. Hoi. Zet je mooi maar even uit. Oké. Okay. Zet je moeder even, even, even, even, even, even uit nee, Hij zei niet dat je uit moet stappen, vriend. Oh, nee. Ja, nou. Ah, ah. nou, wat kan ik voor nee, jullie nee. betekenen, jongens? Kom maar nog even op de stoep staan. Kijk, ik heb even naar de stoep. vier staan. Nou, wat maar... kan uh, wat wij voor jou kunnen betekenen? Denk je dat wat uh, of? Uh... Wat kun jij voor ons betekenen, want je was zo aan het toeteren? Ja, ik was bruiloft straks, gezellig zo. Ik was bruiloft. Ik was even mijn toeteren aan het voorbereiden. Ja, nou ja, dat is sowieso wel on onnodig gelaksen hè. Oh. Ja, ik dacht, het mag wel met zo'n bijzondere gelegenheid. Nee. Ja, maar de gelegenheid is nog niet eens verstaat te je begint te toeteren. Ja, voorbereiding meneer, je moet nou, je altijd goed voorbereiden. Nou, toeteren is toeteren, daar heb je geen voorbereiding voor nodig. En het is sowieso onnodig gelaksen kwam ik breven af. Voor mij een uh, rijbewijs. Ja, dan moet ik dan even uit voeten gaan, dan mag dat dan voor jullie. Ja, waar ligt hij? Ja, in mijn dashboard. Oké, okay. pak maar. Dus er zit ook rijbewijs. Bij mag je die ook gelijk pakken? Ja. Oké. Ik vast het de kenteken. Mm. Zoek de kenteken op via mij, Zo, wie heeft u uh, mijn eigen kend tegenwijs meneer? Dit ja, nee, is het voertuig. Ja, dit is mijn voertuig meneer, mooi dingetje. Nou, ah, er staat al een paar keer onnodig klaksen neer op mijn uh, naam. Meneer Volops oh. voertuig. En ik een recordje te halen? Mm, misschien. Maar dat is niet de eerste keer dat je op bent aangesproken, dus weet verdomd goed dat het niet mag. Ja, dat klopt. Oké, okay, was de reden dat u wel doet, U bent trouwens niet de antwoord verplicht. Hè? Ja, dan uh, ben ik niet als antwoord verplicht meneer ze dus ik dan geen verklaring op bij de bekeuring? Ja nou dat uh, kun je goed verstaan ja. Heel goed. groot, groot licht. Groot licht? Rood. Ah ja, oh ja, inderdaad. Negeren van het rode licht. Negeren van het rode licht? Ja, bij het politiebureau waar hij Tro, onze aandacht oh, trok. Hebben jullie daar bewijs van? Ja, we hebben het gezien. Met drie man denk ik. Maar goed. U trok de aandacht door het klaksoneren, slippende bandjes. De slippende bandjes laat ik dan even een waarschuwing. Uh, daarna... Nou, van u. Ja, kijk eens aan. Daarna negeert u het rode licht bij het politiebureau linksaf. Daarna kwamen we achteraan. En hier moet ik u even schuldig Blijven we hier ook een groot uh, licht mee Zie Misschien wel licht op mijn collega dat heeft gezien. Nee. Nou, in ieder geval die ene keer dat weten we wel zeker. Ja, dan zou ik eerlijk tegen jullie zijn. Hier pakte ik ook een groot. Dan kan een oh, beetje oh. haast jongens, die ja, buiten op nou, ik krijg in ieder geval een keer rood licht. Die tweede omdat je eerlijk bent laten we je dan ook even voor wat het is dat vind ik nou zo maar het is wel onnodig klaksen en het rode licht negeren ja dat is toch maar zo hè? ja ik voel ze even in het systeem des het eerder mijn de de de rechter heeft u van klaar voor het rode licht nou nogmaals bedoel ik me daarvoor ook op mijn zwijg recht oké okay. neem aan dat je ja zeker wat ik al zei ben niet de antwoord verplicht zelf recht op een raadsman als u dat wilt No, nee hoor, dat kan ik allemaal eentje af. Mooi. Moest naar een bruil, of zei u? Ja, ik heb wel een beetje aasje. Oké. Maar Je snapt dat als je daar een keer weg gaat rijden, dat je gewoon naar de verkeer geeft, zou En dat je niet daarna gewoon weer door het rood heen gaat. Ik ga mijn best doen. Nee, u gaat het gewoon doen. Het ja, is mijn zus, dus dan moet je op tijd zijn. Dat snap ik, maar, maar als ik het niet die geleden Turkse slipper. is slipper? Ja, dan gaat pijn nu, jongens. Ja, dat geloof ik. Kijk eens aan, ik heb in ieder geval een systeem staan, mijn collega heeft dat goed als goede goed is rijbewijs. Yes. Ja, dat mag ik hopen. Ja, dat hoop ik ook. Kijk, Kijk dan. Aan. Wat hij al zei, je moet zich bij deze wel gewoon aan de rij uh, aan de regels houden. En ook als je straks in die trouwens rijdt of wat je ook gaat doen of een plan bent. Ook daar als we het zien, pakken we jullie allemaal. En nogmaals, ik ga hem best. Zal ik eens vragen waar, waar, waar het is meneer? Waar de bruiloft is? Ja. Yeah. Dat is in Amsterdam, jongen. Helemaal mannen ook. Uh, uh, dus ik moet nog wel een stukje. Je moet nog wel een stukje, inderdaad. Nou... Maar die is ook gaan hoofd, Je, weet je, je stap, stap weer je auto in, hij gewoon een verkeersgegeven moet ze moeten goed komen, toch? Ja, ik ga eh, nogmaals ik ga mijn best doen, meneer. Trouwens, nog even snel, voordat we vergeten. Heeft u iets gedronken? Ik heb niks gedronken, ik ben nog allemaal nuchter. Van vond hem wel even aan het slingeren. dus ik ga het toch nog even snel laten blazen. Oké. Okay. Nou, ik ben straks niet meer nuchter, maar dan slaap ik in een hotel dan zal ik geen gezeur meer krijgen, toch? Als je dan niet meer rijdt, niet nee. Ja, nou, als het goed is, rijd ik dan niet meer, nee. Maar even blazen dat ik stop? Zeg ja, u bent ermee bekend? Ja, dat heb ik helaas vaak genoeg moeten doen. Kijk eens aan. Ik blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. Hou maar. het even meten ja dat kan altijd aan muren nee dat is te veel de aanhouder van aanhouden. van aanhouden? ja godfakker meneer en jij oh. dat er niks gedronken had dan ga ik denken bruin of je missen dit keer ja dat vrees ik wel mag ik dan wel even afbellen snel en hebben we deze aangehouden kunt u dadelijk op bureau punt u 1 ik bellen van. ja ben ik me nu aangehouden ja ja, ja moet in de boeien, ja. ik zou me echt gedragen. Ja, ja, ja. ik ga u twee opties geven. U gaat gewoon meewerken met ons. Stap dadelijk even achterin bij mijn collega's of uh, we gaan even de boeien omdoen. Nou, dan hou ik het ja. op met. jullie zijn wel best wel gespierd. Nou, mijn lichaam is niet zo gespierd zoals jullie kunnen zien. Dus ik ga gewoon ja. gezellig met jullie mee. Nou, dat is uh, verstandig van u. Mag u dadelijk in die auto uh, gaan plaatsnemen? Help mijn collega even. Ik Mag ik wel maar eindelijk mijn kenteken terug jongens? Nou, ja, ja, houden, op, uh, op, je, je kentekenbewijs, uh, die krijg je terug, je rijbewijs, uh, die houden wij op dit moment even bij ons. Wat er sowieso gaat gebeuren, als u dadelijk meegaat naar het bureau, gaat uh, worden voorgelijkt door de HVJ. Dat betekent dat al uw spullen sowieso in beslag uh, worden genomen totdat u weer uh, vrijgelaten wordt. En uh, dat proces, dat uh, vervolgens zich op het bureau, dat gaat u dadelijk allemaal zullen zien. Ja, dan uh, zien we het wel, het is het leven is één grote verrassing, zeg ik maar nou altijd. Zeker. Wat doen we met de auto? Uh, ik rij Die, wel uh, uh, naar ja, Nou, ik parkeer Ik ah, ja, uh, hier aan de, de overkant zet, jongen. Nah, joh, nee, meneer de Wendt, gaat u uh, niet meer rijden? Nee, echt niet. Want, dat is ook bij geen zware crimineel alleen iets te veel erop. Daarom. En iets te veel kan een heel groot gevaar zijn voor het andere verkeer. Nou, ja. dan gaan we maar denk ik bureau de toe, hè? Yes. Mijn collega gaat er even uw uh, uh, rechten voor lezen. Dan mag u, uh, zoals mijn collega net zegt, uh, daarachter in de echt stappen. Nou, okay. We gaan hem ook even fouilleren. Yes. Ik loop maar van mee. Zet jij de auto even weg? Ja, nee, ik mag even met dat mij dat... meelopen. We gaan vier hier staan. Dus even uw uh, handen op het dak legt. Kijk, heeft u uw scherp file gehalen oh, voor? Of nee, bij ik mij? heb ik niks bij me. Nee, dan bij ja, maar, deze nou, nou, andere aantreffers ja, ja, van nu. Oh, maar de collega's zijn vandoor zonder auto's. Nou, de auto's staat nog in de auto? Ja. Ga even fouilleren. U treft niks aan, meneer. Nee, oké. Okay. Mooi, mag je handen weer... Uh beneden doen, dan uh, mag je even met mijn collega meelopen mag je hier even achterin, ja, achterin staat nemen? Ja. Even hier achterin gaan zitten oh. Oh, Ja. ik zal er onderweg, we gaan even naar het politiebureau hier om de hoek waar we net langs reed oh. ik ga onderweg al even uh, wijzen op uw rechten u bent niet de antwoord verplicht, u heeft ook recht op een advocaat uh, daar kun je gebruik van maken als je dat wilt. Heeft u zelf een advocaat, uh, dan kunnen die op je bureau dadelijk ook uh, bellen. Uh, kunnen u er geen voor krijgt u eentje van de Openbaar Ministerie toegewezen. Ja, dat is helemaal duidelijk jongen. Begrepen wat ik zo ja, gezegd? Ja, ik heb alleen maar een vraagje. Ja. Ik zie dat. Ik zag net dat u en uw collega zo'n mooi dingetje om hadden. Een GoPro, oh, denk ik. Ja. ja. Uh, wat, gaat daarmee, wat gebeurt daarmee? Nou die beelden die zijn sowieso. Actief meen ik. Ik geloof dat ze aanstonden. Ja, uh, die beelden zijn voor onze eigen veiligheid, kunnen worden gebruikt. Uh, mochten we ze gebruiken ben je uiteraard onherkenbaar gemaakt qua uh, uiterlijk en stem. Dan ben ik het ermee eens meneer. Gelukkig maar. kijk even mijn collega achter mij aan waar we inmiddels de droppen uh, achter, uh, achter mag nog steeds. Hem achter rijden, ja. Je bent het, je uh, bent uh, overgeplaatst met een basisteam of zo meneer. Ja precies. Ah, je wil altijd even wennen. Ja toch? In het mooie Rotterdam. Ja, dat klopt wel. En ik ben ook een echte Rotterdammer. Natuurlijk. Ja, en uw zus is dan getrouwd met een Turk of hoe zit, hoe zit dat? dat dan? Ja, nou, ook mijn zus is getrouwd met een turk, ja. Ah ja, ja, dan krijg je Turkse bereid Ja, dat is, nou, dat is altijd wel gezellig, maar goed, uh, dit keer moet ik me even denk ik. Het, uh, overslaan denk ik. Dit wordt overslaan denk ik. We laat begonnen. Ja, van het is avond, dus eh... Uh... Hmm. Nou, uh... je mag niet meer daar staan. Nou, het is ook een beetje afhankelijk van hoeveel uh... u blaast hier, maar voordat ik iets verkeerd zegt, uh... zeg maar even niks. Ik ja, krijg gewoon beroep op uw recht. Maar ik krijg geloof ik ook een 24 uur bot hoor. Nou, dan kom ik er niet meer. Ik ga niet die uh, kastje maar... uh... dat is me veel te duur, jongen. Ja, dat klopt ook. Waar gebeurt er nou eigenlijk met mijn auto? Die staat hier op het politiebureau wel. Ja, nee. Sluit ben heeft mijn collega hier waarschijnlijk bij. We met ons. Even naar binnen. Ja, ik loop wel mee. Als je met lichaam een klap mijn klak Nou, dan liggen jullie er zo bovenop, denk ik. Gaan nou, probeer niet proberen ja. dan, zou ik zo. Ga je de trap af. Ik zou me gedragen. Ik ben niet uh, de snelste. Ja, mag u meelopen? Gaan we u eerst zo even aanmelden? Gaan we een fotootje maken en vingerafdruk afnemen? Mag ik lachen op die foto? Kijk, als jij nee. even vast uh, gaat opzet, ga ik verieren. Nee, wacht even. Ja, net oh, ja, al wel dan. Maar uh, neem me even volledig. mee naar de intakeruimte. Volledig verieren? Nee, even naar de intakeruimte. Dan gaan we daar even. Oké, okay. mag ik weer achter mijn collega? Oh, Oké. Okay. We gaan wel weer de bureau langs zo, hè? Nou, zeker. Ah, joh, altijd gezellig. Waar ja, moet dus, je heen nou? Mag u links af? Oh daar oh, is ben de ik heb het zelf hier ook nog niet gezien. We Als de politie... Oh, is verkeerde afslag geweest. Ja, het is allemaal nieuw hier. Ik wil net zeggen dat we het nog maar weten, maar we het zelf ook niet. Nou ja, voor Zij de, de, de kijkers... Dit is misschien wel een... Ik moet even kijken, jullie hebben laatst een video gezien waarin ik en Sylvia Jans draaide. Samen met Jessly hier. Uh, die video uh, waren ja, we ja, al gestopt, wel. en toen kwamen we ja, deze we beste meneer de nog tegen. De um, nu ben ik hier weer gestart en nu denk like die ik die eigenlijk die dat ik gewoon lichaam, lichaam. Uh, gaan we deze video... Ja, het is allemaal weer verkeerd. Nee. ik deze video gewoon er apart ga uploaden. Ja, ja. kijk, ik snap het Ja, dus ik ben, zoals jullie weten, normaal natuurlijk ambulance in de RPR. Dus dit heel Ja, dit kennen we wel als je hier naar boven gaat dan kom je aan standaard, maar dit is allemaal zo nieuw hier bij de lijn Dus uh, ja. Ik ben meneer. Benieuwd. Ja, benieuwd. Ja, benieuwd. Ja, benieuwd. staan? Mag u naar mij kijken? En TK, oh wat is dat? Wat is dat beeldscherm daar? Nee, ik maar het staat, zeggen. mag ik even kijken of Nee, laat maar even staan. camera erbij. Ja, ja. Okay. mag je even naar rechts draaien? Cesslie, kan je even de microfoon pakken alsjeblieft? Ja, mag je even naar links draaien? Ja, ja hoor. Oké, okay, prima. Ja, mag even, ik leg hem even terug. Ik sta een beetje goed op. Ja, echt, echt fotomodel. Mag even ah. naar hier naartoe komen? Naar de, de vingerafdruk uh, in het systeem zetten. Mag u hier op het, eh... Er staat een over dan. Ja, dat, ik weet niet wat collega's hier allemaal doen. Dat is een onderzoek van de recherche, meneer. Nou, mooi onderzoek. Ja, Mag u even uw hand, mag u hier opleggen? Toon het. Ja, top. Oké, okay, dan, no, maar. Uh, Mag u zo even met mijn collega meelopen. Je gaat u nog even grondig fouilleren. Ja, we gaan okay, een tekening okay, hier ben. zetten. Nou, hier heb een mooi krabbeltje. Je kan de volgende ja, keer ook gewoon vragen hoor, als je mijn handtekening wil. Nou, goed. Jessely, jij ging hem even helemaal grondig fouilleren. eens, meneer, mag je lopen. hou ik die van. Ik kom niet bij de gevoelige delen, hè? Nou, het moet, uh, we gaan het niet te intens maken. Gelukkig. We mee. laten we het liever dan een vrouw doen, maar goed. Nou, dat mag dan weer niet, meer. Maar wil de vrouw ook bij u, dat is de vraag. Dat is sommige deze... ah, Sommigen, meneer. <laughs> Wat wil oh. je dan? Ah, kijk dan! Ja, daar gaan we het allemaal niet over hebben. Nee, precies. Dan moet ik die iets stuggezeggen, dan kom ik de volgende keer fluiten terug. Dat gaan we niet doen, hoor. Ja. Okay, ah, ik ben wel gezellig. Uh, moet ik u wel toegeven. Zo'n plek zegt, ik ga u even via Als u uh, klauwen even tegen de muur aan wilt doen, dan ga ik u even vieren. Zijn hand, hoor. Ik ben nog steeds geen meest. In Rotterdam zeggen Goddam. we klauwen, toch? Ja, nee, dat klopt. Nou dan. Woont u in Rotterdam, meneer? Natuurlijk! Moet ja, ik dat u dat weten, toch? Ja, tuurlijk. Even kijken, heb je om? Ik heb een riemon, uh, een hele mooie. Ik zie het. Uh, een van de Primark. Van de Primark, oké. Okay, maar die mag wel af meneer. Heeft u nog van de Sierra op? Nee, nee, nee. Ik ben is nog steeds niet voor de voorkamer. Dat is geen een... Geen geen, okay. Helaas niet, oh, nee. Dat is ook bij de voorkamer. Ja, dat de uit? Dat zijn cellen. Ja, ik ja, ik moet je mag zo hier, HVJ, kom al. Uh, Waar moet je de ademanalyse doen? Dan moet je schoenen nemen ja, ja, dan weet je wel, heb ik sowieso even wat staat. Dat is zo nieuw. Ja, Ik ben niet van plan met iets met mezelf te gaan doen hè nee, maar, hey, is ja maar dat zou altijd binnen oh, ja. ja nee, ja, snap ik het uh, wel builder we ook niet. Probleem. Probleem. Ik maak hem alvast gereed. Oké. Okay. Uh, even kijken, kat. Ja. Moet jij hier, uh, even uh, slippertjes halen voor meneer? Ja, als ik doe. Nee, dat mag dadelijk ruimte één nader Als je een lekker zotje pakkt voor. Yo. Ja, voor jullie, um, ja, was, we uh, moeten natuurlijk de, uh, leiden, uh, de persoon ook, uh, okay. we krijgen een, een klein ademanalyse okay. op straat. Ja, maar, uh... Uh, dat staat een B van passeren meningen een dan F van failure en een A van ik aanhouden. Van ik weet ze nooit uit mijn hoofd in ieder geval. Uh, en nu gaan we hier met een groot apparaat die fictie staat, uh, bepalen hoeveel UGL die uh, nou uh, blaast. En op basis daarvan uh, wordt de straf bepaald. Dus dat moet sowieso nog worden gedaan. Werkt u daar niet aan mee, dan wordt er bloed afgenomen. Uh, en nee, nee, nee. uh, voldoende oh, ja, aan is... alle eisen niet het dan wordt sowieso de nee, hoogste nee, nee. straf um, opgelegd uh, en dat is een invoerder van en, uh, ja, het rijbewijs en ongeldig verklaring van oké okay, dan ga ik Nee, nou, meneer, nog heel even ja, in uw vrij okay. oh excuus dan ga ik je nu even fouilleren ja, ja nee dat mag wel oh dat is een plan fouilleren in de... sokken nee je treft niets aan helemaal niks? ja, ja twee. <laughs> lekker Oké okay, meneer, mag u uh, naar kamer 1 lopen? Nee, dat is, dat is uh, waar mijn collega nu heen lukt. Gaan we nog oh, even de ademanalyse afnemen? Bij... Ah, niet met bloed toch en zo, want die is zelfs nee. niet op Nee, nee, nee. Je mag even daar een stoel uh, plaatsnemen. En ik gewoon... Wat nu Leuken gaat vasten, gebeuren. We, we hebben ze juist op straat hè, met een apparaatje even gemeten. Daar komt eigenlijk maar alleen een letter uit. en Dat was in dit geval de A van aanhouden, daarom zitten we hier ook. We hebben hier een groot apparaat zoals u ziet met een slang eraan. Daar mag u lang op gaan uitblazen, um, totdat ik het aangeef. En die gaat uiteindelijk een, een getal, een UGL, hoe we dat noemen, um, geven aan ons. En op basis daarvan zal uw straf worden bepaald. Nee, en dat is een ugl is het vijf, naam? Een ja, als van de Ja, sla je me dood, vriend. Ja, ik zou het ook niet namelijk. Nou ja, ik ook niet. Maar ik weet in ieder geval uh, wanneer het er ook is. Ja. Dus ik ga u de dus slang geven, ik zet het apparaat aan. Oké! Okay, okay. Mag gewoon uitblazen! 0501, RT 05017 CP. zespb. Ja maar over. of. Ja oh, ik 5. moest van u doorgeven dat er een man op het HB uh, doos aan het uitpakken zou zijn. Wat is hij aan het doen of? Er zou een man op HB doos aan het uitpakken zijn. Meer informatie heb nog lang duren? Ja maar we ja, nah, nou, zijn nog niet bij even, ik uitleef naar boven. Kijk, je anders even mee? Of neem jij erover? Dan ga ik even bovenkijken neem Mijn collega neem het eraf over. Oké, was gezellig. Ja, mag even de blazen. Blazen. Uh, nee, je verder blazen? Nee, is alleen de maar voor... Daarbij uh, wil ik graag even je uh, legitimatie inzien. Nou, uh, collega's aan. Oh, is er de kinderijsjes, man? Oh, dat is hem weer. Kijk eens aan. Bedankt nou, meneer. Hallo. Ik ben van de kinderijsjes. Ja, ik mag het niet verkopen. ik door mij even brengen brengen. Nee, dat ja, is heel lief voor nu, bedoeling. maar dat is niet helemaal de bedoeling. Kijk, ik heb daar al heel veel boten neergezet. Ja, we moeten ja. We wel even opnaapen, want u mag het hier niet uh, lossen. Dat is niet zo handig, dat gaat smelten en zo. Ik vind het heel lief voor nu, maar wij hebben er ook vrij weinig aan. Ja, ik hoor niet, dat wij ons moet er van ja, ze, ja, maar dat is heel cru gezegd niet ons probleem. Nou, nu is mijn probleem. Meneer, pak ze snel op, als ze beginnen Want te ze lekker. beginnen al te lekken. Ja, maar nu is ze doodvraag geworden, kan ik niet meer oppakken. Dan ja, pak ik een zak voor u. Nou, dus we meteen weg, gooien je <laughs> uh, <wat een> <laughs> Jullie hebben... Dit nee, gaat natuurlijk een andere ja, video zijn. Wel. Maar jullie hebben een paar dagen ja, terug ja, waarschijnlijk. Of een, misschien, wel, misschien wel, wel. wel iets langer terug. Dus... Um, deze meneer uh, gezien. Uh, ah, bij ja, de dan laatste dan melding van pakken de, de pakken dienst. Hoor. Samen met ja, Jesse ja. hier. Als je één kant van de doos pakt, dan schrijf het zo. De Als je geen dhvd is, heb je de video dus niet gezien. en moet je zeker even kijken. Dan krijg je die nog, ja? Ik heb ook wel even hand, handschoentjes voor u, joh. Graag. Hier ja, zo, kijk eens. blauwe. Nou, maar nog één setje. Ook voor u, meneer? Nee, voor u, Nee? Oké. Okay. Laat nou, fijne dag, hè. Ja, nee, maar nee. voor Neem nee, even nee, nee, alles nee, mee, nee, nee, ja. Kom nee, er nee, hier nee, nee, nee. Ja, ik heb erop al voorbij, uh. nee, nee, Waar staat nou, de bus, nee, trouwens? Is ik bedoel, oh, dat he. staat voor jullie. Ja, dat betekent niet dat je gelijk alles hier kan neerpleuren. Oh nou nee, dat dacht ik. Nee dat is niet zo. <laughs> ik kan hier ik alleen maar een lap hebben, dan Nee, doe ik nee, nee, nee, nee. <laughs> ik doe toen nog een plezier om u uh, te helpen, hè vriend? Ik ben niet jouw vriend hè. Meneer Rotterdam, ze zeggen we maar dat. Uh, help me even met die doosje, dan kennen we is het echt bloeen en dan van gaan he? we door. Ah, daar. Ja. Hetzelfde busje. Oké, okay. ja. gooi die hap. Ja, als je nu in raams doet... doet. Oh. Ah, oh, daar gaat alles. Ach. Ja, tijd om even nat te worden hè. Ja, maar ik, je euh... hoeft dat niet ook op te tillen. Je moet het erin schuiven jongen. Ja, dan moet je de zak aan de onderkant het tegenaan houden. Zonde. Je houdt hem toch open. Ja, ik hou hem open dat je erin kan houden. Ja nee, maar hij moet optillen. Nu liggen alles op god. Nou, ik pak hem wel eventueel. Nou, begin maar op te rapen meneer. Ik ga de zak al lopen. Zit als het goed is nog in de verpakking. Dus ze lekker wel eens maar de meeste zitten er echt erin. Gooi hem er maar in. Ja, dat kan wel wat meer, denk ik, toch? Zeg, meneer, ik ben heel vriendelijk tegen u geweest, maar we moeten nu toch even door. Ja, Hier heb ik geen zin heeft, in. Ja, maar één ijsje per keer, dat is echt niet nodig. Echt wel. Wat zegt u? Meneer, kom op... Probeer eens wat meer te pakken. we hier dit wel. Kom op meneer, dit is gewoon een beetje uitdaging, je hebt geen zin in. Nee, best bent op Hevred. Ja. Ja, <laughs> ik, ik uh, wel kan, wel ook niet, uh, kan ook niet maar, vliegen, ik, uh, vliegen, meneer. Ja, nee, ik kan niet vliegen, maar ik kan wel even naar En met handen. twee ijsjes parkeren, dat kan toch best wel wat sneller, hè? Ik verkoop ijsjes, hè. Ik ben niet uh, schoonmaak, eh, uh, Nee, maar uh, als u ijsjes verkoopt, kunnen we wel wat meer ijsjes optillen dan twee. Je nee, ik krijg een melding, ik uh, ga hem doen. Yo. Yo. Meneer, kom op, even een hand voor ijsjes erin douwen. Maar doe nou lekker zelf. Nee, ik doe het nee, is uw me probleem meneer. Oh nee, dat staat lekker aan jullie Nee, maar place. jij hebt die neergegooid. Hey, en, ja, als ja, het, uh, see, en als het uh, mijn probleem is, is die witte witte Vito voor jou? Nee, Nou, nee, nee, die nee. is al naast. Oh, maar die staat uh, Nou, nah, dan, dan weet je als we als we als je het ons probleem gaat maken, dan maak ik het ook mijn probleem. Maar dan ga je ook op slechtverbouw krijgen van plek waar je niet mag parkeren. is alles trend? Uh, ja, dat weet je wel ja. Ja, het nou, was beter, geen vraag. Gewoon alles erin uh, uh, uh... doen. Ja, alles zit er toch in. Ja, oké, alles zit erin, mooi. Als, als je alles naar ons gaat schrijven, dan heb je 70% verbouw. Heb je alles? Ja, zit er in. Nou, weet je wat die plas die ruimen wij wel op. Ik vraag je. Nou, nu wil ik heel veel inrecht uh... van zak. Ja. Ja. Oké. Okay. Vraag vertrekken. Hier is de zak. Ja die is bekend bij ons. Fijne avond, meneer. Doe jij even weg met je zak nog? <laughs> ja, ik oh, gooi hem van weg. Ja. Echt wij ongelooflijk. Nou, het je erop en. Ja, uh, kijk even of niet al die dozen nu nog hier buiten dropt. Nou ik geloof dat over de P alles ook al beneden had gedaan hè. Ja. Dan gaan we koffie nou, drinken. Dan is de koffie drinken, ik denk voor het bijna einde dienst. Ja, ik had al net tegen de kijkers gezegd, deze video met die uh, rijden zonder uh, of uh, rijden onder invloed en zo. En deze clown komt gewoon als extra video. User left your Want dat is weer een reden dat als ze deze clown meneer nog niet kennen, dat ze de vorige video even moeten kijken. Win-win. Ja. Toch meneer Recherche? Zeker, zeker. Vet goed plan. Mensen, ik ga jullie ook voor deze video bedanken voor het kijken en uh, shout-out naar uh, Jessly, shout-out naar 5 uh, die hier net uh, te zien was, en so, shout-out yeah. naar uh, Finn. Groetjes Thijs, joe joe.